Ik ben Melissa, ik werk bij Philips in Drachten en ik ben montagemedewerker. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het in elkaar zetten van een scheerapparaat. Dat doe ik in een custo, dat noemen we ook een line. Van werkelijk 1 tot en met 5 wordt het van begin tot het eind in elkaar gezet. Er komt van alles op totdat het uiteindelijk een hele mooi scheerapparaat wordt. Om montagemedewerker te zijn is het handig Dat jij veel handelingen met je handen kunt doen uh, in een gezellige sfeer. Ook zou je bepaalde opleidingen kunnen volgen om uh, nou, alle taken te kunnen uitvoeren die je wilt. Het is hier leuk om te werken bij Philips. Ergonomisch wordt het gewoon goed om je gedacht. De pauzes zitten ook goed in elkaar. Wij hebben op onze afdeling vijf pauzes, omdat dat gewoon ergonomisch het beste is. Het is een andere aanrader om hier te komen werken, omdat jij gewoon altijd je plekje kan vinden hier. De sfeer is hier goed, de mensen zijn goed en je kan altijd doorgroeien naar iets anders wat je leuk lijkt. Word jij mijn nieuwe collega?